Westlandse Sambal.nl Voor uw scherpe bijeenkomsten of gewoon lekker genieten tijdens de maaltijd. Westlandse Sambal Mild. Nu van 2,50 euro voor 2 euro. Westlandse Sambal Spicy. Afgeprijsd van 3,50 euro voor 3 euro. En natuurlijk de hot variant. Nu geen 4,50 euro, maar 4 euro. Westlandse Sambal.nl Voor die prijs weet je het wel.